Yo, leuk te kijken in deze nieuwe video. Ik ben Andreas en we zijn vandaag terug op Frusty Games. Vandaag gaan jullie een aantal clips zien van grote fights. Tegenwoordig zitten mensen alleen te trappen en je helemaal in te bouwen, net zoals wij deden bij Gerlof. En daarom jumpen wij tegenwoordig grote traps om um, ja, met onze heel faction maar gewoon vette fights te hebben. Dus dat gaan jullie nu zien jongens. Uh, we hebben er ook eentje gedaan tegen een andere YouTuber x -Stance. dus uh, check hem zeker, dat staat in de beschrijving. Jongens, uh, laat zeker even een like achter dit, like super als ze awesome. zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan. En geniet van de video. Ja, ja, ja, ja, jij moet nee, ja, ja, er één. Ik heb nog 1 minuut speed man. en 1 minuut fire. Is, ik blijf gewoon buiten, boys. Soms zijn ze niet. Ja. Jullie gaan het do doen, toch? Jullie gaan doen, toch? Eet je hard ik... ja, water. Oh, kut. Oh, oh. Ja, ik heb het water, nee. ik heb het water. Uh, ja, ik eentje, jump er al in. Wal, wal, wal, wal, wacht tot er meer mensen zijn zeg van dat we moeten jumpen en Ja, ik heb 35 caps mee, ik, ik kan het wel even. Ik heb een half. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Twee man, twee man, twee man. Ja, wat doe je Ja, Je moet erin maar, of niet? Ja, yeah, please. Uh, pearl erin, pearl erin. Of yeah, ja, je kan jumpen. Drie ja, ja, man erin, drie ja, ja. man erin. Ze nog... gaan alles afblokken, ze gaan alles afblokken. Oké, okay. dit is fucking dom. Hey boys, ik ben boven. Hmm. Wat is ja. er? Ja, dit is niet dom. Dat ze alles gaan afblokken. Oh, pak oh. jij niet de broodland? Hij is gepulblokkt valt poortje weg, poortje, poortje, poortje, ga voor voor poortje staan. Ja, hou, hou, hou van... ja, oh, ja, ja. hem gewoon ja. ja. in de hoek, hou hem in de hoek, hou hem in de hoek. We gaan even keppen. Weer af, fuck, Sansie. Eén, zijn buiten, boys, Ze buiten, zijn buiten. Ze zijn buiten, allemaal buiten, Hou ze in de hoek, hou ze in de hoek. Focus sportief, focus sportief. Ik word gefocust. Iedereen op sportief, iedereen op sportief. Hé, zou ik jumpen, Nee. Nee, Nee, daar gaan we Mijn naam kan wel jumpen, naam kan jumpen, toch? Nee, ik ben jumpen, ik ben jongens. ik ben jumpen, ik EEN IMANN WIUKUNNMENT Hoeveel mensen zitten daar? Hoeveel mensen zitten daar? 5 5, uh, staan 5, boven. Dus oh die 2 Net we Kan één iemand jumpen? Ja, let's ja, go, ja, we hebben de bureau Of course, of course dropt hij Oh, we hadden eentje is. Oh, ik heb zijn helm We hebben eentje, we hebben eentje We hadden echt bijna nog iemand Ja, inderdaad Lekker namen los, namen los is 3000 die Q bro Oh uh, shit, er is een andere faction andere oh, faction niet. Sowieso, gelf ofzo. Is gelf online dan met z'n Kijk eens even. En, and... wacht, even even... Word die kom je ah. helpen? Eh, uh, ah. nee, Uzi, Kiezen en Jervia zijn online. Maar zij zijn frozen nu, dus ik weet niet of ze bij jullie zijn. Nee, drie man is dit. Hey, boys, boys, boys, boys, help me, help me mij, help me, met help me mij, help me mij, help me mij. Joh, kan jumpen? Sorry, jump even, jump Niet jump jumpen, je moet purlen, niet jumpen. Ja, ik kan dus niet, zet een hele Ja, ik dan, ik heb een door twee man. Ja, hoe kan dit? Hoe kan dit? Hoe kan nee, ik moet het? even caps chucken. Zijn ze niet er niet met 7? Ofzo. Nee, ze zijn niet met 7 denk ik. En we worden nee. ook de hele tijd gefocust-boot. Ge ge ge focussen ons met de die guys. Met 7 dan kan het Akatsuki, Ragequid, Outcast of Fantasy zijn. Nee, we worden er gewoon uitgeboot, dat is fucking 9, Dit telt toch gewoon als team, hè? Ah, nee. Nee, nee want, ze, want ze kunnen het ook niet. Ik ga niet specifiek, ze bouwen gewoon een beetje Hey ja, boys, ik ga dood, Wille, ik ga dood. Walla, Kom voilà, get to them. Bro, ik zit hier mijn appels te eten, bro. Ik zit hier drie hey, je mensen te eten. Je, je de helm is kapot, is kapot, is kapot. Drie mensen zitten hier ook kapot. Ja, bro. Ik ga dood, Wille, Oké, die andere faction komt mengen. zijn er allemaal ja, op, al ik al al al in. Zullen we in de base gaan, boys? in de base. Gaan we in de base, gaan. Dat is outcast, gas. Dat is outcast. Als jullie ze allemaal killen, is outcast rijden, bro. Oh. Ze hebben 16, ze hebben zijn met ja, 7. Ze zijn met minder boys, nu denk ik. Oh, oh shit! Ja, ik kom helpen, ik kom helpen. Ze zijn met veel meer. ze zijn nu dood allemaal. Ja, als, je, als jullie ze allemaal ja, de zeven gaan is en dat. We allemaal dus in, dan, de dan man, in, de de in de base. Taf... Ja, ik ga de base in proberen. Jongens, kunnen we de base gaan? Kom, op. Ja, kom. Hé, hey, wacht hier, in upside, hier is een up zijn. Hier zijn ze. Ja, ik, ik ben ja. boys. Oh shit! Ja, ik ben niet, in Waar de base. Boy, boy, boy, wacht hier. Wie te birosten? Stoel, dinges, iets. Oké, okay, oké, okay, okay. ik ga waarschijnlijk door maar jullie kunnen pakken, jullie nee, nee. kunnen pakken. Ga ja ik al vol gefocust. ga is ik al vol gefocust. keppelen, keppelen goed. Dit is teamen toch? Dit is toch teamen? Nee, dit is niet teamen. Ik heb bijna geen gas meer, boys. Ik ga een witte bureau ik ga die witte bureau plat, Foxen. Ik had gewoon gas meer. Jij bent dood, ik had geen gas meer. Nou, niemand, iedereen terug de iedereen terug. Nee, geen bezin. Spam blijven, body. Nou, ze teamen weg, een ja. down too hard. Oh my god. Hard. Down too hard. Wow. Hey, iedereen <laughs> gewoon naar spa, zodat we niet ja. dood kunnen gaan Oké, okay, team. 1. Gast, weet ik ook dat ze een bounty van 18k gekregen op jouw gast. Oh. 18k doe normaal. Deze guys waren uiteindelijk niet aan teamen. Het was gewoon, het leek alsof ze aan teamen waren. Het was eerder gewoon een goede truce. Um, dus ja, het was geen teamen. Dus het was allemaal legit iets gebeurd. Ik wil eigenlijk wel iets van vandaag. Ze zijn gejumpt, ze zijn gejumpt. Ja, we moeten wachten op Kalen. Oh, oh zijn we klaar. Ja, dat is weer niet de afspraak. Oké, okay, zijn we klaar? Uh, pop-up, boys. Ja. Invis alles. Toen niet droppen. Vijf. Die exploit is wel goed, hoor. Oké, okay. let's go. Come on, boys. Ja. Maar dit is. Is dit niet te moeilijk? Ik zou ports. Laat pots open, laat pots open. Laat Laat potje open, wat doe je? Ja, oké okay, top. Of je twee V1? Ja, dat is normaal. Ja, dat is normaal. We kunnen eens kom, proberen kom, kom. in de, de beest te hitten en die dan uitgangen. Die OBTJ, oh, ja, heeft ja, hebben veel, hebben ja, geen. Kom even van de als je echt low bent. Poortje. Ja. probeer niet. Het gaat had de VP te ja. komen. Yo, dit is volgens mij echt de moeilijkste met kom, het, in de. Kom even in mijn meer. maar is echt heel Even terug, terug, Even terug, even, of, even ja. terug. Ja. Die een man meer heeft echt veel verschillen, man. Ja, ja ik weet het. Ja, nee. Maar we gaan het gewoon proberen? Ik heb nog maar 6 gaps gepakt. Misschien op x oh, splits op ootje. Ja, op ootje. Olaf, de redder! Ja. We, zijn, we okay. hebben 5 man in onze vallen. Ik heb online en Wat zei je? 5 man in de vallen. Oké, we zijn nu aan ja. het fighten weer. Ja, ja, oh my, ik heb Lief online. Ik krijg veel damage, jongens. Ja, Karp ik kan je helpen. Karp, Polaraat, Polaraat. Focus on in vis. Oké, Kaap, je kan gaan, je kan gaan. Rennen kan op Kaap, rennen. Thanks, ja, ik moest rechtop. Uh, Jorrit en Boody, uh, eruit. Ik heb alvast terug caps. Uh... Heb ik pots nodig? Ja, ja. invis. Ehm. Uh, Doe een beetje voort, alstublieft. Boody. Ik kom op zo allemaal. In de, in de corner. Boys, ik voor iedereen. Ik kom eraan. Oh shit, ja, ik zie het. Yo, oké, okay, we moeten hier uit, we moeten hier uit. Ik ben eruit. Ja, ik help je, Ik kan eruit allemaal Kaleb. Ik heb ik Ja, wacht, ik help je, ik help je, ik help je. Perle, perle, perle bro, perle. Ik heb geen pearls. Ik pak even pearls, zijn jullie veilig? Ja, we zijn allemaal veilig. Oké, let's go. Boys, we moeten ze taggen. Oh, ze zijn met vier, maar ze zijn met vier. wacht, stop. Stop, stop, stop, stop. zijn Nee, ze fight ook, ze fight ook. Ja, oké, ze gaan, gaan. gaan, ik Je buik is Oh, ik split eens weg, ja, dat is dan heel jammer, hè? Ik had dat Oh. We zijn er. Ik klop die oogje wel, die klopt ook zo. Kort in de gank, heet, boys. Ik ook. Oh, oh my god. god. Ik, heb nog ik heb nog een zicht in de gank en jullie helpen niet. Ja, als je binnen de seconde, seconde, seconde dropt, dan. Yeah. Je zegt letterlijk, shit. ik zit in de gank en na ja. 2 seconden ben je dood. Ja. ja, lekker, lekker, lekker. Ik zit eentje in de hoekje te critten. Hoe die bij jou? Pak die guy. Tok, focus. Ik kom eraan, bro. Ja, ik, pro ik probeer te helpen, maar ik word. Laten uh, we gefocust. moment gefocust. Brody, ik kom er. We kunnen niet gefocust worden, hè? Ik zitten... zit die Ootje tandwart uit te critten in een hoekje. Die Ootje is tandwart gedraind. Er zit er eentje in onze base. Ja, we houden zo. Ja, ze gaan in de base. Oh, lekker. Oké, okay, eentje in de base. Kijk hem uit, gang hem uit, Potje he? hem uit. dicht, potje dicht. Hij ging naar binnen om de ender te gebruiken. Maar boy. Lekker Olaf. Nu X-Taz nog. Ik heb een heel al me. Heb ik. Oh. De, oh <laughs> Yo. Mijn hele even zit. Meer, Deze fight was met X-Taz. Die guy heeft ook een eigen YouTube-kanaal. Staat in de beschrijving. Check hem ook zeker uit. Was heel vet. Het was een afgesproken trip fight. We zouden in de trap springen en wij zouden dan fight Waar dan? Vier zitten wacht. er alle vier in. Voor een moment. Ja, één, hey, ja, hey, ja, ja, ja, twee man, twee man. Kom raad, kom raad, kom raad, kom raad, kom raad. Oh ja. Nee, oh goed. Je lijkt eruit. Goedie, help hem, help hem. Hiervoor moeten we eigenlijk een barst hebben. Yep. Help, boys. Er zitten drie op, man. Eh, uh, we zijn er twee, maar tof dat je ook gewoon dropt, bro. En Jordan zit gewoon rot te lopen in de base. Ik zie hem toch, jongen. Rustig. Sorry, <laughs> moet echt helpen, bro. <laughs> moet, ik er, moet ik erin joinen? Of ja, dit? ja, please. Ja. We zijn weer een d. Ja, ik heb erin. Gedropt. Eén, één, één op je. Tjujuj. Ah, Lekker. Uh, ik, ik ga er één om... als, ja, ja dat is Laten we het ook al proberen, natuurlijk. Ja. Ik zit er ook in! Ik zit er ook in! ga Ik zit tegen de poort, ik zit tegen de poortje. Ik zit de andere kant. Ik ook, ja, Ik moet cappen. Ga kan jij hiten Troy, of niet? Nee, ik krijg fucking veel damage. Ik ben één hartje Ik help je, ik help je, ik help je. Ben je nu? Nee, ik, ik ga dood denk ik. Ik ook. Ik, ik kan niet gappen, ik kan niet gappen. Ja, je moet naar beneden kijken. Deze guy vond mijn auto klik hoor, no joke. Oh, dood. Bedrijf, bedrijf. Ja, ja, juist. Yes. Heb je al een loot, ja, zeker? Hoeveel gaps had hij? Uh, best wel wat. Ja, ik zit in die faller, ik zit gewoon het f 2 spam Ja, ja, we komen, we komen, we komen oh. erbij. Maar ik ben dood sowieso. We zijn erbij, we zijn erbij! Ja maar ik heb één hartje en ik zit in de Ja, ik ben dood, ik ben dood, ben dood, Ah nee, dit is mij. F, hoe, op, op. Ze gaan omhoog. Kom op, boys! Kan iemand erop poren? Ik heb pulk Ik heb pulkold down. Oh, Ik heb ik ben er gepult, ik ben gepult. Ik krit eraf, ik heb ze eraf gekrit! Oh my god, ik ben fucking low. Oh my god, thank you. Ik heb nog eentje hier, nog eentje, ik ga hem hitten, ik hem hitten, maar af. Ik uh, ik, ik heb nog pro dan. Hij is eraf oh, geïnt, hij is eraf bro? hij is eraf geit. Oh, hij is fucking. eh, uh, wat he, god, hij is, well, go. hij is daar, Joe, kom op. Oh, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Ik frit er naartoe. Ik hitt hem eraf. Oh, hij is nog steeds aan het blokken, blokken plaatsen hier oh. Godverdomme man, Tering. Oh, hij goeie, is nog steeds daar man. Ik heb nog niet hier? Ja. Ja. Let's Jai, go. waar is is je dood? Ja, allemaal. Dankjewel dat je hebt gekeken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Laat zeker van een like achter, dat laatste super awesome zijn. Check ook mijn vorige video, Daar heb ik heel veel tijd ingestoken. En um, is niet zo goed ontvangen. Ik hoop dat de meeste mensen het hebben gezien, maar ik upload nu in 4K. Het duurt super lang om te renderen. En ik probeer ook uh, wat langere video's uit te boosten. Dus uh, het duurt allemaal veel langer. Ik hoop dat je het apprecieert. Laat zeker van een like achter, uh, jongens, dankjewel. Abonneer, uh, join me in discord. En dan zie ik jou bij de volgende video.